Hi, ik ben Denise, de nieuwe Hanna. Ik uh, werk nu sinds januari bij Grote Nieuwboel Makelaardij, de jongste teller van het kantoor. En het bevalt me echt super goed. Um, ik heb uh, mijn opleiding afgerond van directie secretaresse. en uh, die kan ik goed toepassen bij uh, De Makelaardij. Het gaat helemaal mis, het gaat helemaal mis. <lacht> nou.